Mijn naam is Jelmer, ik ben 20 jaar en ik heb een goed aardig hypofyse tumor gehad. Dat betekent nu dat uh, mijn hypofyse kapot is. Eigenlijk is het computertje dat uh, een groot deel van de hormonen in je lichaam aanstuurt. En dat uh, ik verschillende hormonen van buiten af moet slikken. Ik gewoon eens vermoeidheid heb, hersenletsel en overwicht. Voor mijn operatie was voetbal eigenlijk mijn lust en mijn leven. Niets hield me tegen, um, ja, zonder problemen kunnen rennen. Het was best wel lastig om daar afscheid van te nemen. Wat ik uit sport haal is uh, voor mij vooral zelfvertrouwen. Um, door mijn beperking moet je een andere vertrouwensband gaan opbouwen met je lichaam. Dus moet je opnieuw je lichaam leren vertrouwen en dat doe je eigenlijk enkel en alleen door sport. In die zin zou mijn doel zijn om uh, een sport te vinden die mij diezelfde voldoening geeft als dat voetballen voor mijn operatie. En dat wil ik gaan behalen door van verschillende sporten te proeven en te kijken welke best bij mij en mijn beperking past.